Hi, Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag bij het evenement Luc Sportief hier in Dordrecht in deze mooie grote sporthal. Ik ga even kijken of Luc er al is en of hij al lekker sportief bezig is. Gaan jullie mee? Dit sportfestijn is de afsluiting van de Nationale Sportweek. Kinderen van 4 tot 8 jaar kunnen hier deelnemen aan diverse sporten. Dit is toch een geweldige manier om erachter te komen welke sport je leuk vindt. Ja, dankjewel. Hoi, goedemorgen. Ik ben op zoek naar Tim de baas. Ja, die uh, staat daar bij de deur. Ah, ik zie hem al. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Ik ben Mirjam. Ja, ja. <laughs> Hoi. Oh. oh, top. Dankjewel. Je kan nu ook nog de thee halen. Ja, lekker. Helemaal achterin, tien uur. Ja, oké, okay, top. Dankjewel. Nou, ja. Uh, ik ga eerst maar eens even een beetje installeren. Ik heb uh, twee muntjes gekregen om te drinken. Ga ik hier maar eens even ergens mijn uh, spullen installeren of zo. Na lang wachten gaat het dan eindelijk beginnen, de officiële opening. En toen was het tijd om alle sporten te gaan ontdekken. Hij was zelfs een topsporter aanwezig, heel de jager won in 2017, heel verrassend, de gouden plak tijdens de Europese kampioenschap judo tot 23 jaar in Montenegro. Thomas. Thomas geeft les in Krav Maga, oftewel een zelfverdedigingssport. Ik vond dit enorm interessant, ik had hier nog nooit van gehoord. Wil je nou meer weten over deze sport? Ga dan naar www.redzef.com. Daar lees je er alles over. Wat is dit voor sport? Ik heb hier nog nooit van gehoord. Ja, het is eigenlijk geen sport. Het is een zelfverdedigingssysteem. Het heeft ermee te maken, alles wat wij doen, mag je vergelijken, buiten op straat kom je in zo'n situatie terecht. Oh, nou, dat is het sport, met... Een sport heeft namelijk regels ja. en een systeem heeft het niet. Ah. Dus alles wat je bij ons leert, wat het meest toegankelijke is van toepassing is in geval van gevaar. Ja. kan een aanval zijn en je moet dus er zo snel mogelijk uit. De ja. meest pijnlijkste plek is vaak de kruis. En daar leren we ze naar toe te gaan. Ja, Bij vrouwen is dat minder, maar... maar... Uh, bij een vrouw dat is het ook wel aardig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, okay. ja, Er wordt vaak de vergissing in gemaakt. Ja, ik wou zeggen. Want, ja, ik maar denk dat, dat bijna iedereen hard. wel weet dat het bij mannen waar die zwakke plek zit. maar Je ja. hebt ja, ja, natuurlijk uh, diverse verschillende plekken wat gevoelig is. Ja. Dus de solarplexus kan slaan op de oren. En de, de slaap ofzo? Ja, de slaap. is vaak dan een slag de vuist. Dan komt het harder aan. Ja. Maar oren, dan raak je natuurlijk ook. gedesoriënteerd ja, natuurlijk. als je een harde klap ja. oprijdt. Ja. Dus dat mag alleen maar toepassen op het moment dat het echt noodzakelijk is. Dat brengen wij de kinderen ook bij. Ja. Ook voor Ik Alles. wou zeggen, is, is dit voor alle leeftijden? Ja. Voor alle leeftijden. Vanaf hier dus tot 80, tot denk ik. 100. Ouder. Ja. Iedereen die nog gewoon in beweging kan zijn en gewoon gezond is. Heel interessant is dit. Oh, en heel. Ja, dat is hartstikke goed. Zeker nu, hè, want het is een beetje overdag al gevaarlijk. Vroeger zeiden we van niet in het donker, want dan is het gevaarlijk, maar het is nu bijna altijd wel uh, dat je het nodig hebt. Ja, de maatschappij is zo enorm geweldig. Eh, ja, klopt. Er is zelfs een bericht geweest van eh, 13 jaar, geleden met je veel zo gemerkt, zo Ja, dat is ongelooflijk. En dan gaat een beetje neersteken omdat het aan het binnen is. Ja. Ja, het is echt heel bezig. En uh, waar, waar worden deze lessen gegeven? Hier in Dordrecht? Ja, in uh, Kabel. In Kabel? oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik zeg, uh, ga lekker verder. Ja. Kijk eens wie ik gevonden heb. Daar is die hoor. Luc. Iedereen wil op de foto met Luc. Wil jij niet met Luc op de foto? Waarom niet? Hij wil niet met Luc op de foto, hij is hartstikke lief. Hoi Luc, heb je al een beetje gesport of nog niet? Nee? Ik heb Moet je nog even gaan doen? Hij heeft wel gesport. Ik heb ook Goed bezig. jij ook? Goed zo, geef me eruit. een camera, heeft iemand. 47 is het record. ik even. Eind even. Eind even. Eind even. Eind even. Eind even. Eind even. Eind even. Eind even. Nou, vrouwen. Voor meisjes. Oh, ja, ik denk niet. Weet meisje waar, toch? Ja. Oh. 29. <laughs> en helemaal uit de rechter. het is nog moeilijker dan je denkt. Ja, je hebt wel gelijk. Je hebt wel gelijk. Dat Ja. Gaan we binnen? 52. Nee. Hey. 58. Nou, kijk of je. ja dat is net 56 maar het moet worden met de buiten. ik stop ermee op bij de allemaal een beetje open. ik ga een diploma. nou ik heb een diploma. wauw well, wat kan jij hard voor je. 56 kilometer te doen, maar wel eens eerenschaalend. hier als, met een t-shirt naar binnen. Nou, ik kan je vertellen, schaatsen is niet mijn ding en is ook nooit mijn ding geweest. En nu kan ik je niet meer uit. <laughs> Hij is in Nederland Echt waar? Ja. Oeh. Dus met die hele grote camera. Met, met de grootste camera. De grootste. Ja, Ja, ja, snap ik. Oh, hommers. Hoe? Als je op een bepaalde leeftijd komt. Ik weet er alles van. Ik ben nog niet uw leeftijd, maar... Dat weet je niet, of wel? Nee, ja. Nee, ik denk het niet. Had ik het zo zeggen, sorry. Nog beter, dat beter. Je bent over de 80. Echt? Ja. Ja, maar hoe oud ben ik dan, denk ik? Kijk, als ik 40 was... Dan probeer ik niet te versieren. Maar hoe oud denkt u dat ik ben? Ja, 40. Ik ben 50. Ben je 50. Nou, dan versier ik je toch? Ja. <laughs> in Ja, klopt. Lang hier? Ja, ik, ik ben hier wel geboren. Mijn hier, moeder is hier. niet hier geboren. Indonesië? Ja, mijn moeder is Je, je dan praat dan... geen Maleis. Een beetje. Vind je bij je? Ja, nou, als, dankjewel. Kom maar aan de <laughs> samen Sabbat, jammer! Uh, even, of ik hier handen, ik aan wal wil? Sabbat, jammer! Sabbat, jammer! Sabbat, jammer! Wandelen. jammer! Wandelen! Wandelen. Ja. <laughs> <laughs> zat in de nu op het Riemen, op 1, afdrukken. 2, 3, 5, 6, <laughs> En hoe weet u dat dan? Ik was uh, vroeger, dat was in uh, 1962. Zat ik het niet meer Ik zat toen met die uh, overdracht met Chocade, uh, dat ik dat Zoals je ziet wordt alles afgebroken. Ik heb genoten. Hebben jullie genoten van de video? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer even hier beneden. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer. Doodles!